Ik ben Joris Baumeister, geboren en getogen in Lente Nijmegen. Ik ben directeur-bestuurder van ACBN en van de Stichting Vidaarse Feesten. Ik woon in Nijmegen-Noord, nijmegen, nijmegen oostenhout Wat ik er prettig aan vind is dat het een vrij rustige wijk is aan de rand van Nijmegen met heel veel natuur. De Waal dichtbij, de Uiterwaarden, maar ook de stad dichtbij. Ja, ik ben er uh, eigenlijk, ja, eigenlijk net niet geboren omdat ik in, uh, in Lent ben opgegroeid. Maar destijds was dat nog geen Nijmegen, maar het voelt wel als Nijmegen. Um, dus ja, ik ben echt verbonden met de stad. Uh, ik ben er ook nooit weggegaan. Uh, ja, ja, ja, vrienden, familie, alles woont er. Uh, Nijmegen is voor mij um, het mooiste dorp van Nederland. Uh, de oud, het uh, oudste dorp van Nederland. Um, heel veel historie, um, leuke mensen, gezelligheid, um, maar ook heel veel natuur om, uh, om Nijmegen heen. Aan de ene kant uh, een stukje bescheidenheid. Uh, volgens mij gebeurt er ontzettend veel. Uh, ik, ik mag natuurlijk zelf uh, hè, ook het, uh, het grootste evenement van Nederland organiseren. Uh, maar we zijn er best wel bescheiden over. Uh, we, we kloppen er niet mee, uh, mee op de borst. Uh, dat vind ik wel heel erg mooi. Aan de andere kant uh, eigenlijk al die partijen in Nijmegen, al die uh, kleine organisaties, uh, uh, grote instellingen, grote organisaties die van alles organiseren door het jaar heen, het is ontzettend gaaf om te zien. Uh, allerlei culturele uh, broedplekken uh, die, die er zijn, ja, dat maakt Nijmegen gewoon heel erg uh, levendig en, uh, en bruisend. De stad ontzettend groeit, uh, maar wel nog steeds het, het karakter behoud, zeg maar van uh, ja, van wat ik ook proefde 10, 15, 20 jaar geleden. En dat vind ik heel erg mooi. Dat iedereen weer fris en fruitig uit de coronaperiode komt. Dat de economie ook wel weer een beetje een boost krijgt. Dat de levendigheid in de binnenstad terugkomt. Dat vind ik heel belangrijk. En dat we met elkaar ook wel weer de volgende stap zetten. Sowieso een hele steady eredivisie club uh, dat is denk ik wel heel belangrijk um, en een, uh, ja een, een stad die, uh, die die die blijft bruisen die um, um, bewoonbaar is voor iedereen uh, dus ook ook in Nijmegen Noord waar heel veel gebouwd wordt uh, dat het gewoon ook een hele diverse uh, plek wordt waar, uh, waar van alles mogelijk is ik wil met jou in Nijmegen zijn Yeah. Mm -hmm.